Op 9 mei werd de herinneringsplakketten ter ere van de zittische troubadour Frits Rademacher bij zijn ouderlijk huis op het kerkplein onthuld. Wij vroegen aan de zoon Hans Rademacher hoe hij het monument beleeft. Voor mij ja, is het ontroerend. Er, is een, er zit een enorme geschiedenis aan en vast, een familiegeschiedenis die ik ken. En het is net of het, uh, het is altijd vloeibaar geweest is en hoe is het gestold in één moment. En ik zie dat er het wezen heeft getroffen van Wij mijn Pap Woor. De klokken van Limburg me lijn, loende klokken versterken de boeien. Blauwe zonsondergang, wat stelt gebeuren? Looende klokken. Van Limburg, Milan. Meneer Schofflen, hoe bent u tot dit ontwerp gekomen? Ik kreeg de opdracht om het uh, schaduwmachine daar betreffend te maken. Ik ben naar de plek gaan kijken waar het moest komen, want je bent afhankelijk van de plek, van de maatvoering van de plek. En uh, nou, die maatvoering die stond vast, en de omgeving ook. En dan begin je eigenlijk met niks. Je hebt niks, maar je moet tot een idee komen en dan ga je schetsen, ideeën opzetten. En uh, ik heb zo'n dus stuk of zes ideeën opgezet en dat langzaam groeit dan een vorm uit. Dus zeg je daar wil ik naartoe. Ik ben te werk gegaan, dus met uh, eerst blazen in was, daar waar ik wel heel graag in. Ik heb er ook heel veel mogelijkheden in. En ik ben eerst uitgegaan van verschillende elementen die ik door elkaar gezet heb. Je ziet hier. In het ontwerp iets van, van klokken, maar het is heel, heel schetsmatig gehouden. Hier is dat meer een soort herhaling soort aan hem, een soort droom. En dat zijn allemaal bewegingen, lijnen van, van, van melodieën, zoals hij zijn liedjes uh, zingt. En ook van het Limburgse landschap een beetje. Een ander idee: dit is meer de figuur zelf, een figuur waar die zijn instrument. Samen vergroeid met, met zijn lichaam. Dat is, en attributen zitten hier onderaan, als, als, als symbool. Maar wezen is muziek en, en hij, zoals hij altijd heel sober gekleed was, vergroeid als één als geheel. Bij dit ontwerp zie je dat het al meer karakter krijgt, meer vorm krijgt. Hier heb ik de figuur, zijn, zijn viool hier echt naar, naar voren toe getrokken. He, dat dat meeste daar ging het om. Vanuit de diepte eigenlijk. En die grote vlakken, dat is ook hoe eenvoudig hij ook altijd gekleed is. En ook ten opzichte als variatie weer op, op, die, op sint vio En dan heb ik links de muziek die je maakt, die bewegingen. Samen met dat landschap, wat ik. Die andere elementen, alle andere elementen ook al had. Maar hier vergroet je toch nog meer samen en wordt het een beweging, een activiteit. We gewoon het met nummer door het lijven en het werk van Fritz Rademacher. Want ja. dadelijk neug je mij, dan is het zoiets. Dan kunt er aanzien zijn en de gevel van zijn hoes. Kunt een schoon. Gaat dat dan nog even? Zing ik zacht, melodie. De schoonste jaren van die lijn. Ich wie ik hier nog en wat mij doet, wordt metgegeven ja dat begreep ik nu is goed Deks ken ik nu zo so echt verlangen na het oude schoes wie dat er staat na al dat schoons dat is vergangen mijn oude schoes vergeet ik niet door het eens mijn wegen stangen leerde mich mijn moeder bij heb ik een straf gekregen we staan hier bij het bronzen wat pas terug is uit de bronschieterij. en waar ik aan moet beginnen om het af te werken. Dat is op zich al een hele klus, want je ziet hier dat het uh, sommige plekken heel grof is. Dat komt ook door de schermot. Daar vormt zich iets lucht tussen en daar loopt een bronze in en dan is iets wat toch weer ja, weg, moet, weg moet hakken. En ik krijg ook van die lijnen erop, die, die, dat komt door de gravel die, die krimpt door de hoge temperatuur die er nodig is om, om die was die hier in, in de vorm zit, om die weg te laten lopen. En dan krijg ik kleine, hier de kleine dunne scheuringen en dat is hier zichtbaar en dat moet dan allemaal weer weggehaald worden en gecorrigeerd. Ik ben uitgegaan, uiteindelijk, ...van uh, iemand die er niet meer is, dan maak je, je een foto van dat lijstje in als herinnering. kan ik me herinneren aan mijn eigen ouders en, en mensen die ik goed gekend heb. Maar ik vond hier eigenlijk dat ik uh, dat toch heel levendig moest houden. En vandaar heb ik die bewegingen die, die er altijd zijn, ook in de achtergrond, heel eventjes zichtbaar gelaten. Want altijd een activiteiten een activiteit die verheven zich dan het om, om om, betreft van hem heen, waar die ene keer verhevigd wordt. Dat vond ik eigenlijk wel, wel heel belangrijk. Want als dit glad zou zijn geweest, om iets te noemen, dan zouden het plekken worden. En dat ben ik op deze manier kon ik dat voorkomen. Dat is inderdaad zoeken naar, naar, naar een oplossing en mogelijkheden die je dan tegenkomt. Want je ziet ook dat zo'n die dus hier zitten qua vorm weer verbanden kunnen kun, kun leggen. Die, die er zijn. En dat maakt voor mij dat beeld dan ook sterk. Je ziet hier dat de figuur ook uh, centraal staat. Dat vond ik wel, wel belangrijk. En ook dat hij het meest naar voren toe komt. En van daaruit naar links en rechts en boven de attributen zich manifesteren om hem heen. Maar waarom in brons? Brons vind ik op dit moment ook toch wel het sterkste materiaal. Je kunt het wel in, in, in gieten, je kunt het in steen hakken, je kunt het in polyester maken. Maar als je een polyester maakt, om het te noemen, polyester is nooit zo sterk, dat je zegt, nou daar komen geen beschadigingen aan. Als iemand met een stuk ijzer komt en slaat hierop, dan slaat hij er stukken uit. En dat wilde ik per se voorkomen. Dat vind ik eigenlijk, dat, dat kan niet vooral bij zo'n portret van, van zo is er iemand, dat, dat, dat, dat mag niet. En daarom ben ik bij brons gekomen, omdat het het sterkste materiaal is, wat ik me überhaupt kan voorstellen. Maar ook, het, ook uh, dat kan duizend jaar oud worden, dan is het nog precies hetzelfde. Zo sterk en zo goed is dit van kwaliteit dit soort brons. Wie moeten de lui Frits Rademacher herinneren? Ik denk dat mijn pap zou zeggen, ze moeten mijn leedjes herinneren en ze moeten mij niet herinneren. Maar ik denk dat we het wel heel leuk zo gevonden hebben als ze voor een petitje nog wel weten waar is. De man in het mooie pak met de gitaar, de gewoon bescheiden zijn leedjes zingt en ervan geniet op het moment dat de hele zaal meedeed. En ja, dat is ook het wezen van mijn pa. Dat vond zie ik. Ja. Patineer houdt in dat je een kleur opbrengt op het brons. En dat wil zeggen dat heeft te maken met de, welke kleur dat ik toepas, heeft te maken met het thema wat het is. En uh, je probeert dus dat karakter wat, wat, wat je wil oproepen door kleur te verstevigen en te versterken. Die kleur die moet uh, altijd erin blijven, die moet blijven, die wordt dus met hitte in de brons aangebracht. En, en hij als het ware vermengt hij zich met dat brons en dan krijg je een kleur die, die blijft zitten. En, en het is natuurlijk wel levendigheid en beweging. Is het toch wel, om die dingen te zeggen wat je wil zeggen, vind ik, is het toch belangrijk om die kleur zodanig aan te brengen dat het beeld meer levendiger wordt en meer tot zijn recht komt. Wat hij zelf met Frits Rademacher? Nou, ik, uh, ja, ik toen, toen hij uh, zong, toen was ik nog vrij jong. <laughs> en uh, ik had hem altijd nog een, een herinnering. En wat, hij, wat ik altijd bij hem vond, ik ging hem toen ik nu met de auto bezig was vergelijken met, met, met hem en, en dat moment. Die, die, die tijdsverschil wat erin zit. En hij droeg altijd, dat vond ik, een, een chique kostuumetje. Ch ch ja, dat heb ik hier die vlaggen ook later zichtbaar gemaakt omdat de tijd zoals, zoals, uh, in die tijd zoals hij speelde ja dat was de tijd dat het ook zo was het was zo en ja goed dat dat vond ik dan toch wel, wel belangrijk als, als ik de mensen zie die muziek nu is die is veel heviger veel dynamischer het hij ging toch uit van ja, een soort, soort rust zal ik maar zeggen een soort, soort emotie die mensen toch fantastisch vonden. En dat heb ik ook geprobeerd hier in het bovenstuk teweeg te brengen, die, die melodie. Die, en ook die melodie heeft weer iets te maken met, met ons landschap waar hij helemaal in thuis hoorde, vond ik. Het dierbaarste leedje is, uh, is voor mij toch het heukske. Er zit een soort vrolijkheid in, een soort kwinkslag, want ik denk van ja, dat, dat, dat is pa. Wendig eens Petrus, kom, klopt toch aan de deur. Daar zet de jong, kom doen maar in, dus steest er heel goed voor.